Voor mij lachen. Krant. Lang opblijven. Een kus dan. <laughs> Cremeren, denk ik. Licht. Luisteren. Doen we dan maar links? <laughs> links, ja. Oh, sowieso uh, erop. Altijd erop. <laughs> Facebook. Uh, ik ben uh, Dion Peters, ik ben uh, producer en uh, toetsenist. Ik ben Dana Havriluk en ik ben de zangeres van Talkbox. Uh, ik ben Job Willemsen, ik ben gitarist uh, en ik speel ook andere instrumenten in op de tracks. Mijn naam is Guillaume Huisman en ik ben de drummer van Talkbox. Het volgende liedje moet hij even zijn kapel installeren om de schade te The, field, the shell and took the wheel, and I hoped that I could make a change. I was running away from my problems, took the blame and I felt sorrow, I was screaming for a happy end. People, people, people, stop talking to me, don't stop talking to me, take me for granted, Vorig jaar hadden wij dus het idee gekregen, uh, we maakten al heel veel muziek samen en op een gegeven moment uh, ja, hadden we iets van daar moeten we vorm gaan geven en uh, dat is uiteindelijk zo tot uiting gekomen. Uh, ik, uh, ja, ik, uh, dus we hebben op een gegeven moment zeven nummers gemaakt uh, en toen hadden we dus een crowdfunding gestart vorig jaar uh, om uh, geld op te halen, om uh, ja, vinyls te laten drukken uh, en uh, cassettes laten maken. Uh, dan hebben we hebben met die crowdfunding vorig jaar een uh, ja, belachelijk bedrag van 2250 euro hebben opgehaald. Dat is allemaal opgegaan in de, in de productie van, uh, van dit album, uh, dit EP. Um, en toen, uh, ja, toen als dan dus hebben, hebben we vanavond uh, hebben we dus de release party gehad. Hebben we opgetreden voor het allereerst. Um, en de, de mensen die hebben bijgedragen aan de crowdfunding konden vandaag uh, hun uh, albumpje ophalen. Uh, omdat je gewoon heel creatief kunt zijn. Je hebt al de vrijheid om bepaalde melodieën, baslijntjes, uh, ritmes te bedenken. Er zijn echt gewoon geen limits. En dat doe je samen. En, uh, want als ik alleen een liedje maak, dan is het niet, niet creatief genoeg of zo. Dan heb je wel gewoon die bijdrage van uh, verschillende mensen. Zoals Dion, de producer, beatmaker, alles. Uh, dan heb je Job en dan heb je Gillian, die dan echt. Super veel. Ze van, ze van elkaar inspireren constant. En uh, dat stopt me niet. Dus, ja. We verzamelen ons op de studio. Dat is meestal uh, bij de jon thuis. Hij heeft daar alle apparatuur en uh, programma's en alles uh, om in te spelen. Um, en dan gaan we vaak aan de slag met een idee of niet. Yes. <laughs> soms weten we al ongeveer welke hoek het gaat worden en dan uh, gaan we van daaruit zoeken en dan uh, verzinnen we akkoordprogressies en we uh, verzinnen een leuke beat eronder en een bas en uh, soms hebben we geen idee wat we gaan doen en dan gebeurt hetzelfde ja. eigenlijk in principe. <laughs> maar we hebben eigenlijk altijd superveel plezier, dat is, dat is het leuke ding. En wat zij ook al net zei, we inspireren elkaar, we versterken elkaar, we vullen elkaar in, daar waar de ander misschien iets minder heeft te bieden en dat is, uh, dat is een heel mooi samenwerking. Could you ask me to stay? How can I Persoonlijk is dat Blast. Ik uh, vind die heel groovy, uh, echt heel leuk om te spelen. Um, nou, ik vind uh, People People People, uh, de rustigere versie zoals we die nu uh, hebben gespeeld vanavond, uh, vind ik zelf ook wel heel mooi. Ja. Ja. Ik weet niet of jullie die mening delen. Ja, ja. ja ik deel dat ook. Ja. Ja. Ik vind Blast zelf het leukst om te spelen. en uh, ja, People People vind ik nu een leukere versie dan hoe, hem, dan hoe die op Spotify en zo staat. Ja. Ja. Oh, voor mij is het moeilijk. Ik denk Good Girl. Good Girl is wel um, ja, een beetje zo'n uh, feminine sexy nummer, als je het zo kan noemen. En uh, daar kan ik wel gewoon mijn jazz uh, abilities een beetje in, yeah, in kwijt. Dus, ja. Voor mij is de nummer dat nog niet uit is When I Met You. Uh, dus uh, ik kom helemaal in een trance als, uh, als we die spelen. Ja, dat, is... <laughs> dat die lekker lang doortrekt, Dat hou, dat hou ik van. <laughs> ja. Talking To The Radio is de nieuwste single die is uitgekomen. Het album is al op vinyl, maar hij is uh, nog niet op Spotify. Met uitzondering van uh, één lied, en dat is Talking To The Radio. is een nummer, uh, hebben we gemaakt, uh, ja, eigenlijk over propaganda gaat het een beetje. Uh, propaganda liedje. Oh, ja. <laughs> niet dat we daar zelf een standpunt in hebben ingenomen verder, maar gewoon het fenomeen propaganda. En dat is nu uitgekomen, uh, ja, wat is het? In juli volgens mij. En uh, ja, de rest van het album zal uh, snel volgen. Onze melodieën zijn... Onze akkoordemelodieën zijn niet wat je normaal op de radio hoort. Het is heel uniek. Uh, het is goed uh, dat... Onverwacht... Onver... Er zitten vaak onverwachte ja. veranderingen in? Onverwachte veranderingen in de melodieën, in de ritmes. En uh, ja, dat is voor mij dan dat wat ons onderscheidt van andere mensen. Ja, boch, wat zou gek zijn? Paradiso zou wel gek zijn. Wel ja. wel echt, ja. Het zou wel gek zijn, ja, dat is wel mooi. Ja. Spannend, allereerst. Uh, vooral omdat wij uh, in deze samenstelling uh, voor het eerst uh, samen hebben opgetreden. Um, maar bovenal heel leuk. Uh, ik denk dat we allemaal heel veel plezier hebben gehad uh, tijdens het spelen. Uh, ik denk ook dat je dat wel zag tijdens de nummerscontact. Uh, contact. Uh, uh, dus Ja, spannend, maar heel uh, leuk bevallen, heel goed. Uh, ik uh, kreeg ook van het publiek uh, genoeg leuke dingen terug te horen. Dus uh, ik denk dat we, dat we trots mogen zijn op vanavond. Ja, ja dat, denk ik ook. dat is een. Uh, hoeveel personen bestaat de band? Dat is de laatste tijd een beetje variabel geweest. Dat zie je ook hier op, uh, op de albumcover: staan Dana en ik en uh, Mitchell. En Mitchell is eigenlijk samen met mij de oprichter van de band. Die heeft ons recent helaas verlaten. Uh, daarna is er toen later bijgekomen uh, en, uh, en, en Job is er toen bijgekomen. Dus dat is allemaal een vrij recente ontwikkeling. Op een gegeven moment komt Guillaume, we hebben nog een bassist, uh, uit Korea komt die, Dominik, uh, Maar die is, uh, die is uh, helaas vroeg uh, vertrokken vanavond. Uh, dus eigenlijk op dit moment vijf personen. Mocht het zo zijn dat je nog niet uh, zo'n albumpje van ons hebt uh, weten te scoren, we hebben er nog een paar over. Uh, uh, dus uh, ja, laat het even weten, ons mailadres zou ik het zeggen, TalkBucks, zonder de O, music at gmail.com, stuur even een mailtje als je er nog een wil bestellen en dan uh, regelen we dat. En uh, ja, binnenkort als je, als je geen platenspeler hebt, uh, het komt ook op Spotify, op YouTube, op uh, Apple Music, wat heb je nog allemaal, Deezer, <laughs> iTunes, weet ik nog allemaal. En uh, daar kun je het dan ook op luisteren, dus uh, hou het even in de gaten. Een talkbox is eigenlijk een apparaat voor je gitaar of voor een synthesizer en dan heb je zo'n slangetje dat gaat in je mond en dan kun je zo dat kun je dan doen. En daar hebben we dan een streep door de oog gedaan. Verder betekent het eigenlijk niks. Ja, het ziet er leuk uit, ja.